Goedemorgen, Actie Waterkracht is begonnen. Een week lang drinken we alleen maar water. Met vandaag in het eerste Waterjournal. Waarom is schoon water belangrijk? Wat voor projecten doet DORCAS in het buitenland om schoon water te krijgen? En Wilfred gaat in Utrecht op pad met Jerrycans. Actie Waterkracht is terug van weg geweest. Een week lang laat je je alcoholische dranken, je koffie, je thee, je sapjes staan... en drink je een week lang dus alleen maar water. Nou, en er zijn natuurlijk wel wat spelregels, maar de spelregel die het belangrijkste is... als je een lepel moet gebruiken, zoals bijvoorbeeld bij soep... dan mag je het wel hebben, want dan is het gewoon eten. Dus een soepje, dat mag gewoon. Ja, en bij, het, bij de actie krijg je een boekje. En uh, het boekje staat vol met uh, leuke waterfeitjes... met informatie over de waterprojecten van Dorcas met puzzels en waterproefjes. Dus superleuk. En als je hebt aangemeld en meedoet met actie Waterkracht, dan heb je als het goed is 17,50 euro gedoneerd. En dat is niet zomaar. Voor 17,50 euro zorg je ervoor dat één iemand een leven lang toegang heeft tot schoon drinkwater. En dat is belangrijk, want wist je bijvoorbeeld dat één op de vier mensen op deze hele planeet geen toegang heeft tot schoon drinkwater. Nou, welke problemen dat oplevert en geeft en welke oplossingen het biedt,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 Ja, en je hoorde in deze video al meer over de ziektes en de gevaren van onzuiver water. Nou, bij Dorcas werken de twee water-experts, Geet en Esther... ...en die vertellen je meer over de gevaren van onzuiver water en wat dit met je doet. Er zitten gewoon allemaal uh, bacteriën in het water... Bijvoorbeeld de E. coli-bacterie, wat zorgt voor diarree. Ik heb net nog even opgezocht. 1,6 uh, miljoen mensen per jaar overlijden aan diarree. En, en diarree is, is bijna altijd een gevolg van uh, onzuiver drinkwater. Ik heb zelf 17 jaar in Afrika gewoond. Mm. En ik heb me daar echt over verbaasd. Op een gegeven moment dat ik, dat ik me realiseerde dat, er gewoon, dat het mensen het heel gewoon vinden om diarree te hebben. Dat het gewoon een soort chronische aandoening is. Ja. Dat mensen gewoon bijna niet beter weten. Ja, en daarnaast heb je nog allemaal andere ziektes, zoals cholera. Dat is eigenlijk een infectie in je darmen. Wat, wat do ook door de cholera uh, bacterie komt. En die veroorzaakt ook weer ernstige diarree. En dat is super uh, besmettelijk ook. Ja, en, en wat je ook soms ziet, is dat. Uh, ...door oorlog of conflict, dat er ook de controle op, op, op drinkwater natuurlijk minder is. En, en dat er ook bedrijven lozen of dat er, uh, andere redenen, dat er natuurlijk chemicaliën in het water komen... ...en dat daarmee een gevaar uh, vormt voor de mensen. In Irak bijvoorbeeld is dat, uh, is dat best wel een, uh, een probleem. Een andere expert op het gebied van water is onze landendirecteur Florencio uit Mozambique. Hij herkent deze problemen die Esther en Anne beschrijven en zoekt naar de juiste oplossing. Uh, availability of water, clean drinking water, in the area where we are operating has come really, uh, in a very, very long way of improvement. Uh, if you know from the period that we hebben Idai cyclone which affected millions of people in that area. We had situations where people were actually getting water from the nearby rivers, dirty water. Uh, others were getting sh from shallow uh, open wells and this was not really sustainable. Now Dockers, in partnership with uh, Practica, UNICEF, were able to build just in that area over the period of three years, uh, are 50 boreholes uh, which are linked not only uh, to clean drinking water for people, but as well as you know water for livestock. Um, because DOCAS is implementing a variety of projects in that same area, in the same uh, geography, and uh, some of that water actually is used also used for the uh, livestock that those people have. So it is improving to some extent, but we still need more. Dit was onze landendirecteur Florencio uit Mozambique. En hij heeft het over de waterprojecten die DORCAS daar doet. Nou, een van de projecten, dat heet Watertime. En wat dat Watertime project nou precies is, dat zie je in deze video. Municipio de Yamatanda. Temos problema muito grave de água. Vemos alguns momentos muito difíceis no, no, no segundo e no terceiro bairro. quê? Havia problema de cólera no passado, não é? Porque as pessoas bebiam água com algumas impurezas. Realmente a população para quinto bairro, ele jogava uma distância muito longa, 5 cinco 5, 6, 6 quilômetros. No sentido em que nós estamos no, num programa de mudança de sistema de abastecimento de água. A OdaTime aparece num bom momento em que nós precisávamos muito para a zona em que eles introduziram o, o projeto. E isto trouxe um grande avanço, um grande desenvolvimento para aquela comunidade. O sistema de água funciona a partir da de, de fonte, posso chama-se tecnicamente manasar. Então a água a partir de um, uma bomba submissiva é puxada para o tanque que está lá em cima. De lá do tanque vem para aqui. Aqui tem uns dois reservatórios que nós chamamos Token Tab. Bomba de água, a pessoa sofria muito, saía em casa 4 horas ir e na fontenária, dormir aí, agora si já temos de bomba, já são um pouco melhor. Ela é portadora das doenças, nesse sentido, tendo a água, isso pode melhorar. Aqui é a higienização, ou a higiene pessoal, ou para uso, para a lavagem de alimentos, alimentos, banho mesmo, lavagem de roupa, essa faz parte da de, de manutenção, ou quer dizer, faz parte para não fora da contaminação de doenças. Porque outros site de onde vem buscando aqui. Então, através com outros fus. Dus het is een vantage in de gemeenschap en met de populatie. En nu het korte waternieuws. De kinderombudsman en de speciale VN-rapporteur voor water en hygiëne... ...vinden dat huishoudens met kinderen altijd toegang moeten hebben tot schoon water. Nu is dat niet altijd het geval als bijvoorbeeld de ouders niet de waterrekening kunnen betalen. Ja, weet je, bijvoorbeeld in 2008 heeft een rechter al bepaald in Nederland dat het afsluiten van water eigenlijk niet mag. En in 2010 is er bij de VN uh, ja, een soort van uh, recht aangenomen dat water een grondrecht is. En in bepaalde landen uh, staat het ook gewoon uh, ja, in de grondrecht dat water een eerste levensbehoefte is en dat iedereen er altijd toegang zou uh, toe moeten hebben. Andere kort waternieuws dan. Het Zuid-Hollandse drinkwaterbedrijf Dunia. Die heeft uh, ja, wat problemen in, uh, in het water. Namelijk in de Maas. Daar halen ze normaal gesproken water uit. En daar zijn ze mee gestopt. Omdat daar bestrijdingsmiddelen in zijn gevonden. En ze halen het nu uit de lek. Nou, hoe Nederlandse bedrijven normaal aan uh, drinkwater komen. Dat lees je bijvoorbeeld ook in ons boekje. Het gaat over oppervlaktewater en grondwater. Nou, en hoe dat zit, dat lees je op... Uh, op dinsdag in dit boekje. Dus ze bladeren hem vooral door, want zo leer je nog eens wat. Ook over het water in Nederland. Ja, het is ongekend hoe makkelijk het is hoe wij hier in Nederland aan schoon drinkwater kunnen komen. Hoe ver moet jij eigenlijk uh, thuis lopen voor je eerste, beste portie uh, drinkwater? Nou, als ik denk, uh, ik denk als ik op de bank zit in de woonkamer en dan de kraan is in de keuken. Dus ik denk, nou, 15 stappen. 15 stappen, ja, dat is helemaal niks. Nou onze razende reporter Wilfred die ging op pad met zijn jerrycans, deze grote hier. Hij ging naar Utrecht om de mensen te laten ervaren hoe het is om meer dan 15 stappen te zetten ja, voor een doosje schoon drinkwater. Goeiedag, wij staan vandaag in Utrecht centrum voor de actie waterkracht van Dorcas met deze loeitjesware jerrycan.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 Okay. Maar als het nou niet lukt, dan. dan hebben we. Nu nee, dit gaat nog. niet lukken! Nou, Nu 7 kilometer, succes! 7 kilometer! Nee, een rondje om de wand. Oh ja, nou, dat gaat wel lukken, oh. Wat goed! Wanneer had jij voor het laatste dag dorst? Ehm. Um, vanochtend. Okay. <laughs> maar ik was gisteren stappen. Maar dat is wel. Hoeveel moet u lopen thuis om een, uh, voor een glaasje water? Ja, 3 meter. Drie drie... meter? Ja. Ja. ja, ja, ja. Het zijn dus mensen die elke dag 7 kilometer moeten lopen, is zo'n bizar idee. Ja. Super, zeg. IJsvaar. IJsvaar? Ja. ja. Lekker water voor jou. Kom maar, beestje. Kom dan. Kom maar bij oma Wilfred. Dag, jonge mannen. Is het lekker? Zeker. Ja. je nu een beetje water bij je patatje? Uh, ja. ja? Heb je een fles? makkelijk hoor dit. Maar water ook gebeurt, altijd blijven lachen. Is water belangrijk voor jullie? Absoluut. Ja? Ja. Twee miljard, weet u hoeveel uh, nullen er achter die twee staan? Uh, dat zijn er negen als ik me niet vergis. Heel goed. We kunnen weer terug hoor. Ja, ah, oké. Okay. Dat is al tien meter. U doet dit vaker, lijkt het wel. Ja, met een bak bier.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 Oh, 4, hij weegt! 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10. Ja, ik vind het helemaal goed. Applaus! Actie Zo, mijn werk zit erop. Nu staan jullie. Drink een week lang alleen maar water voor mensen die geen of weinig toegang hebben tot schoon drinkwater. Hoe je mee kan doen, kijk op www.doorkast.nl slash water. Yes, you jerrycan! Uh, wie wil het nog een keer proberen? Je moet de bus, moet de bus halen, oké. Okay. Dat was Wilfred vanuit Utrecht. Nou Aniek, ik heb nieuws. Ik heb hier een jerrycan. Hij is nu leeg, maar zou jij als deze vol is hier ook een paar kilometer mee kunnen lopen? Nou, ik vind hem nu eigenlijk al zwaar. Ja, bizar hè? Uh -huh. Nou, er zijn ook veel mensen die dat ook ontzettend zwaar vinden. en dus ook graag meedoen aan Actie Waterkracht. En er zijn een paar motivaties ingestuurd. Uh, want als je aanmeldt, dan moet je je motivatie invullen. Nou, en daar hebben we een paar uh, van binnen gekregen. Zal, zullen we een paar doornemen? Ja. Corja en Jinken zeggen: Wij doen mee omdat we het hier in Nederland zo goed hebben. En door hier aan mee te gaan doen, hopen we een klein beetje de moeite te ervaren die deze mensen zonder schoon water dagelijks hebben. Erwin zegt, ik wil meeleven met de mensen die geen mogelijkheden hebben tot schoon drinkwater. Voor ons is dat de normaalste zaak van de wereld. Jan zegt, schoon drinkwater is essentieel. Het is zo oneerlijk dat dit niet voor iedereen beschikbaar is. Het is onze christenplicht om te delen van onze overvloed die we van God ontvangen hebben. En Willemijn zegt, het is een goede praktische actie. Niet alleen maar geld geven. Het past goed in de 40 dagen tijd. Samen met mijn gezin doen we ook mee. Ja, super mooi om al deze motivaties te lezen. Wat Willemijn ook al zei, ik doe mee met mijn hele gezin. En daarvoor is de actie ook bedoeld. Iedereen kan meedoen. En daarom staan in het actieboekje leuke puzzels, een kleurplaat, waterfeitjes. Voor iedereen is iets leuks om te lezen. Ja, je doet niet zomaar mee aan, uh, aan al die puzzels, want wat je kan winnen is namelijk deze exclusieve Dorcas dopper. Nou, en die wil je hebben. Uh, nou, stuur je mailtjes, stuur je antwoorden in via info.doorkas.nl. en wie weet is die dopper van jou. Nou, we zijn bijna aan het einde gekomen van het uh, eerste waterjournaal, maar we hebben ook nog het weer voor je. En dat doen we speciaal met onze weerman Dirk. Dirk. Hoe is het daar buiten? Wat kunnen we verwachten dit weekend? Dirk, hallo! Oh, oké. Okay. Oh. Ja, nou lieve mensen, we staan hier in het altijd geweldige Almere. Hier gebeurt altijd wat. En zeker bij dit kantoor van Dorkas. Um, en ik mag het weer met jullie bespreken. En vandaag, het is geweldig. Het is zonnig, het is genieten van het weer. Maar morgen en overmorgen, ik kan het niet anders maken. Veel water, veel water. Maar heel veel water betekent ook heel veel waterkracht. Dus lieve mensen, geniet ook van het water. Vandaag van de zon en morgen van het water. Drink water, geef water. Ontmoet. Dit was het Waterjournaal van 18 maart. Het volgende Waterjournaal is vrijdag om 4 uur. Tot dan. Bedankt voor het kijken. En wij proosten hier nog even op een portie schoon drinkwater. Cheers! Cheers.